Hoi, ik ben Wendy en ik ben operator bij Philips. Mijn werkzaamheden als operator zijn door middel van wolfraampoeder maken wij 3D-prints en dan komen er deze grids uit. Deze grids die worden geplaatst in röntgenapparatuur, zoals bijvoorbeeld een CT-scan en een MRI. De afwisseling is enorm groot omdat je aan het begin van je shift samen met je collega's overlegt wie welke taken deze dag op zich gaat nemen. Het werken bij Philips uh, is bijzonder, omdat je meewerkt aan een product dat toch wel levens kan redden. Als operator is het belangrijk dat je zelfstandig kan werken, maar ook wel een beetje secuur bent. Ik heb zin om morgen weer naar mijn nieuwe dienst te gaan. Word jij onze nieuwe collega?